Hoi, en leuk dat je kijkt naar de uitleg van de 12 Smart Fridge. Het werkt heel simpel. Je scant de QR-code. Je wordt automatisch naar de webshop geleid. Je selecteert het product naar wens. Je voegt het toe aan je winkelmand. Je vult je gegevens in. En je klikt op betalen. Ik heb betaald en ik ga nu lekker genieten van mijn consumptie.